Wat ik het leukste vind is, uh, is dat je altijd buiten bent. Ook maar slecht weer, dat maakt me... Nou, dat vind ik nou niet zo leuk. <laughs> uh, ik ben Jacob de Vos. Ik werk bij het waterschap uh, bij de afdeling civiel, cultuur, technisch onderhoud. Ik ben uh, Jos Molendijk. Ik ben civiel cultuurtechnisch medewerker A. Eh, wat ik zoal doe, dat is het onderhoud van de rietbermen maaien, plaatsen van verbodding, onderhoud van de bermen en in de winter gladheidsbestrijding. Ja, doordat je altijd buiten en onderweg bent, ben je wel een beetje het visitekaartje van, van het waterschap. leuke aan dit werk is gewoon uh, één, het buiten zijn en twee, de veelzijdigheid. Gewoon uh, heel veel verschillende werkzaamheden, dat uh, maakt het echt heel leuk. Als civiel technisch medewerker uh, kom je te werken in een team van ongeveer 25 man. Je werkzaamheden die je zelf doet vallen onder een club van 10 man en de afdeling is 100 man groot. Het fijn aan mijn collega's is dat je goed met elkaar samen kan werken en dat je weet wat je, wat je aan elkaar hebt. We hebben altijd lol onder elkaar. Dat is wel belangrijk. Als je geen lol hebt, dan heb je geen plezier in je werk.